Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over isolatie en over compound oefeningen. Waarom is het soms beter om met een isolatieoefening te beginnen dan met een compound oefening? Komt ie! Om deze video te begrijpen moet je weten wat een isolatie en wat een compound oefening is. Bij een isolatieoefening leg je de nadruk op één spierhoep. Wanneer je een isolatieoefening uitvoert, dan zijn er natuurlijk altijd spiergroepen actief die het gewicht afremmen of stabiliseren, maar dat zijn niet de spiergroepen waar we ons op focussen. Een duidelijke isolatieoefening is bijvoorbeeld een barbell curl. Tijdens een barbell curl leg je overduidelijk de focus op de biceps. Een voorbeeld voor een compound oefening zou zijn een squat of een bench press, etc. Als we de bench press als voorbeeld nemen, dan gebruik je niet enkel je borstspieren, maar ook je triceps en een deel van de spieren in de schouderkop. Wanneer je de benchpress goed uitvoert, dan spelen de been, buik, rug, etc. ook allemaal een hele grote rol. Maar de voornaamste focus ligt op de borst, de triceps en de voorste deltoid. Dus kort samengevat, tijdens een isolatieoefening leg je de nadruk op één spiergroep. En tijdens een compound oefening leg je de focus op meerdere spiergroepen. Normaal gesproken begin je de training juist met compound -oefening, Omdat compound oefeningen meer spiergroepen bevatten. En des te meer spieren je gebruikt, des te meer energie dit gaat kosten. Normaal gesproken zijn de compound oefeningen ook veel lastiger uit te voeren. Je hebt net iets meer techniek nodig dan met isolatieoefeningen. Dus daarom zou je ook met een compound oefening willen beginnen. En daarnaast komt dat de hormonale respons ook aanzienlijk groter is dan met isolatieoefeningen. Je maakt dus meer hormonen aan als je meer spierroepen aanspreekt, oftewel compound oefeningen doet. En het laatste verschil is dat compound oefeningen ook nog eens minder tijd in beslag nemen. Je kunt namelijk met één oefening veel meer spierroepen tegelijk aanspreken. Wanneer je iedere spierroep in je lichaam zou gaan isoleren, dan ben je wel even bezig. Het is niet onmogelijk, maar het is niet altijd even praktisch. Nu hoor ik je denken: oké okay Raymond, je hebt net alle voordelen op van compound oefeningen. Je hebt meer concentratie nodig, je hebt meer energie nodig, je kan meer spierroepen tegelijk aanspreken, hormonale respons is groter. Waarom in. zou ik dan isolatieoefeningen eerst gaan doen en daarna pas de compound oefeningen? Om dat gedeelte van deze video uit te leggen. Dus dan moet ik een voorbeeldje geven. Stel je voor, je traint voor een mooi gespierd lichaam. Je doet aan bodybuilding of je wilt gewoon iets gespierder lichaam. En er loopt een spierroep achter. Stel je voor je borst. Je vindt dat je borst wel wat meer massa mag kweken. Weet je, je bent tevreden over je armen, tevreden over je buik. Maar je borst loopt iets wat achter en je denkt, oké, okay, daar moet meer volume in. Die moet wat groter worden. En om die borst groter te maken, ga je meer bang drukken. Na een half jaar uit je bank drukken, heb je niet het gewenste resultaat. En je bent tot de conclusie gekomen: mijn borst kan gewoon niet groeien. Het is niet anders. Die armen die groeien gewoon sneller dan mijn borst. Dit zou een verschrikkelijk zonde zijn en heel vaak is dit dus niet het probleem. We gaan even terug naar de bench press. Je voert de bench press goed uit en je maakt netjes, gecontroleerd, drie setjes van 12 herhalingen. Je neemt niet te veel rustpauze. En die twaalfde herhaling kost flink moeite. Nummer 13 had dan ook echt niet meer gegaan. Je stopt al je energie erin, maar toch werkt het niet. Wat is hier aan de hand? Heel veel mensen die voelen niets tijdens hun training. En dan heb ik het niet zozeer over een pomp krijgen of de barbel op je keel krijgen. Dat voel je sowieso wel. Dat is niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel, dat is dat alles op de automatische piloot gaat. Je volgt het schema. Misschien doe je deze meerdere keren per week. Misschien doe je meerdere keren per week dezelfde oefening. En dan kan het voorkomen dat wanneer je die oefening doet, je eigenlijk gelijk switcht naar de volgende oefening. Laten we een belangrijke compound oefening als voorbeeld nemen. De benchpress, het bankdrukken. Als je deze oefening hebt gedaan, wanneer heb jij voor het laatst echt nagedacht? Oké. Okay. Ik ben klaar met deze oefening. Wat, voelt, wat voel ik nu? Hoe voelt mijn lichaam aan? Als je goed gaat nadenken: zijn mijn triceps echt op? Zijn, is mijn borst echt op? Uh, Begeeft mijn schouders het? Misschien net je linkerarm wat meer dan je rechterarm? Even een momentje van nadenken. Daar gaat het in deze video om. Om bij het bankdrukken te blijven. Een merendeel van de mensen die weet dat natuurlijk de bankdrukken een goede oefening is voor de borst, maar ook voor de triceps. En stel je voor: jij bent aan het bankdrukken. Je maakt netjes, je 3x12 herhalingen en daarna ben je helemaal gesloopt. Die barbel die komt niet meer omhoog en voel je dan echt wat aan je borst? Het kan best zo zijn dat je borst aanzienlijk sterker is dan je triceps. Dus je bent aan het bang drukken en je triceps raken van vermoeid. Dus oké okay, je hebt een goede prikkel gegeven aan je triceps, maar in je borst zit eigenlijk nog vrij veel energie. Wat gaat er dan gebeuren dat je triceps wel gaan groeien en je borst niet. Je geeft simpelweg geen... Je traint niet met de juiste intensiteit voor de borst. En je doet geen juiste oefeningen voor de borst. Waardoor die dus gaat achterlopen en je hem gewoon geen reden geeft om te gaan groeien. Om dit probleem op te lossen kun je je borst van tevoren gaan vermoeien. Zodat hij ook moet gaan werken tijdens het bankdrukken. Je kiest dus eerst een isolatieoefening voor de borst zoals een dumbbell fly. En pas daarna begin je met het bankdrukken oftewel de compound oefening. Normaal gesproken wordt deze methode in de superset uitgevoerd. Je begint bijvoorbeeld met dumbbell flies en daarna doe je zo snel mogelijk de benchpress. Pas daarna neem je je rust en wacht je op je volgende setje. Misschien schieten er nu twee vragen te binnen. Nummer 1 is, gaan de spieren die achterlopen niet vanzelf groeien? Dus in mijn voorbeeld, gaat de triceps niet vanzelf groeien als je maar vaak genoeg bank drukt. En daarna komt hij op gelijk niveau met de borst en dan gaat de borst ook vanzelf groeien. Um, ja en nee. Uiteindelijk zal dat natuurlijk wel gaan gebeuren. Alleen het is natuurlijk wel hartstikke zonde als dat een half jaar gaat kosten. Misschien nog wel een langere tijd. Want je zou natuurlijk heel makkelijk kunnen gaan bang En je weet dat je tricef op zijn. Door gewoon daarna een oefening erachteraan te doen. Door alleen maar gewoon goed na te denken wat je doet tijdens je training. Is het probleem eigenlijk opgelost. Daarbij komt dat... Stel je voor je bent, je volgt een standaard bodybuilding ritme, een standaard routine, een standaard schema. en Pak een beetje, doe drie oefeningen voor de borst drie oefeningen voor de triceps. Ja, dan sloop je dus eigenlijk je borst evenveel als je triceps. Eigenlijk misschien nog wel een tikje minder, omdat je natuurlijk die twee oefeningen, die twee spiergroepen combineert met het bankdrukken En... Dan zou je dus alsnog die triceps meer vermoeid maken als je borst. Als je als je de oefeningen gelijk houdt. Terwijl als je eventueel één oefening van die triceps afhaalt. dat je maar twee oefeningen voor de triceps doet en drie van de borst, je na verloop van tijd op gelijk niveau komt. En vraag nummer twee. waarom doen we niet gewoon wat we altijd doen: eerst de compound oefening en dan de isolatieoefeningen? Als dat werkt, gewoon sowieso blijven doen. Want dat werkt ook gigantisch goed. Daar zou ik sowieso. Ook of je nou beginner of gevorderd bent, standaard mee beginnen. Wat ik uitleg is niet zozeer een methode. Het is meer een methode om een achterliggende spiergroep uh, bij te laten werken. Om die op gelijk niveau te trekken met andere spiergroepen. Daarbij komt dat heel veel mensen om, hun, om de zes tot acht weken van schema wisselen. Dan moeten ze vervolgens alle oefeningen weer opnieuw aanleren. Even wennen, even de juiste intensiteit vinden. Uh, dat kost veel tijd. Dat is ook gewoon zonde. Je kunt ook zeggen van oké, okay, ik heb mijn standaard 8, 12 oefeningen. En daar switch ik er 1 of 2 van door de pre-exagent training methode toe te passen. Um, daarbij komt ook dat sommige spierroepen als het ware slapen slash niet wakker zijn. Die je slecht kunt activeren tijdens een oefening. Dit is dus ook een methode om eigenlijk die spierroep wakker te maken. En dan een volgende oefening gaat doen. En om dat wat meer uit te leggen, zal ik een voorbeeldje geven. Een van de eerste belangrijkste opdrachten die mijn klanten moeten leren, is dat ze moeten leren om hun billen en hamstrings aan te spannen. Wanneer je squat gebruik je deze spierroepen heel veel. Zeker wanneer je deadlift gebruik je deze spierroepen nog meer. Het probleem is alleen dat heel veel mensen dit niet kunnen wanneer ze of squatten of deadlift, of een oefening uitvoeren. Ze hebben gewoon nog nooit geprobeerd of ze zijn het verleerd om hun billen en hamstrings aan te spannen. Wat ik ze dan vaak laat doen, dat zijn een aantal glute bridges met een licht gewicht totdat ze de oefening goed kunnen uitvoeren. Door deze oefening activeer je de hamstrings en billen en weet het lichaam welke spieren het moet aanspreken wanneer je deadlift. Als je na een andere oefening gaat uitvoeren zoals een deadlift of een squat, dan is het veel makkelijker om die spierroepen te activeren omdat ze eigenlijk al een beetje pijn doen, een klein beetje verzuurd zijn en je, je lichaam dus wat proprioceptie vermogen geeft van oké, okay, ik voel al iets, dus ik kan het ook beter aanspannen. Dat is dus ook een vorm van pre-exaction training, alleen dan iets wat aangepast. Ben je nieuw op dit kanaal, wil je nog meer van zulke soort video's zien, neem dan eens een kijkje op het kanaal. En dan kun je, je natuurlijk ook abonneren, zodat je iedere week een nieuwe video ontvangt. En voor iedereen, en ook de trouwe abonnees natuurlijk, bedankt en tot volgende week.